Goedendag. in ons tiendaagse weerbericht gaan we eens weer wat meer naar de weerkaarten kijken voor de komende tijd. De zomer die zit echt wel vast in het zadel en het heeft er alle schijn van dat dat voorlopig ook zo zal blijven. Het betekent ook dat het over het algemeen zeer droog is en dat de droogte ook nog wel blijft aanhouden. Ik kom daar straks op terug. Wel is het zo dat we eigenlijk nog steeds geen hittegolf of regionale hittegolf hebben gehad. En dat komt omdat er toch steeds af en toe wat dagen zijn waarbij de temperatuur onder de 25 graden uitkomt. En ja, we zien toch weer in de tweede helft van deze week dat dat opnieuw gaat gebeuren. En dat betekent dat zo'n hittegolf nog steeds ver weg is. U weet, voor een officiële hittegolf hebben we vijf dagen op rij nodig van 25 graden minimaal. En drie van die dagen die moeten dan ook nog eens tropische warmte hebben, 30 graden of meer. Nou, dat is nog steeds niet aan de orde. Heel misschien dat dat volgende week wel gaat gebeuren in het zuidoosten van het land. Ik begin met het 850 hectopascal vlak. Dat is op zo'n 1500 meter hoogte. Als we daar warmte zien, dan kunnen we altijd ook wel iets zeggen over de warmte aan de grond. En ik pak de kaarten op op woensdagavond. En dan zien we eigenlijk dat er weer een soort van warme pluim over Spanje, Frankrijk richting Duitsland ligt. En dat Nederland daar toch ook wel echt mee te maken heeft. We zien temperaturen van zo'n 18 graden op dat niveau en dat betekent dat je snel aan tropische temperaturen zit en vandaag is het ook regionaal tropisch geworden en donderdag zal dat ook het geval zijn. Maar die pluim, die warme pluim, die gaat wat opschuiven. Als ik de animatie aanzet, dan zien we dat die warmte wat meer naar het centrale deel van Europa gaat. En dat wij met wat lagere temperaturen op dat niveau te maken gaan krijgen. En dus ook aan de grond met lagere temperaturen. Wel is het zo dat er nog steeds invloed is van een hoge drukgebied. We zien hier voor volgende week donderdag ook nog steeds dat hoge drukgebied liggen op dat niveau. En dat betekent dat het rustig weer blijft en over het algemeen ook droog weer. Overigens is het wel zo dat in de loop van volgende week, die temperaturen wel weer wat omhoog gaan. We zien hier ook nu weer temperaturen van zo'n 15, 16 graden op het zuiden van Nederland. Ook in het noorden van het Nederland is die temperatuur dan weer opgelopen. Kortom, dat lijkt dan toch ook wel weer warm te gaan worden. Ik pak de grondkaarten erbij en dan beginnen we ook op woensdagavond en op dat moment ja, hebben we eigenlijk te maken met een zeer warme avond in ons land. Temperaturen zijn op veel plaatsen boven de 25 graden. Wat belangrijk is, is dit hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied dat blijft dominant en zorgt voor een uitloper richting de Noordzee en uiteindelijk zien we nog een tweede kern ook terug boven de Baltische Staten. Dus echt een Gordel van hoge luchtdruk ligt er de komende tijd over ons land. En dat zal ook begin volgende week het geval zijn. Betekent ook dat het rustig weer blijft. Ik gaf dat al aan, overwegend droog weer. Er kan eens een dag tussen zitten dat er hier een enkele bui gaat vallen. Dat is met name donderdagavond en misschien vrijdagochtend het geval. Maar verder toch overwegend droog en rustig weer. Met ook flinke zonnige perioden. En dan is het toch wel nijpend dat het zo droog blijft. Want die droogte, we lezen er veel over. Momenteel in de media. Ik denk dat die de komende week, de komende tien dagen in ieder geval, niet echt gaat verdwijnen. Ik heb hier even een kaart met daarop de neerslagtotalen die we krijgen als we een week verder kijken. We zien wel wat kleur inkomen, maar het is geel en blauw. Dat is zo'n 1 tot 10 millimeter dat er kan gaan vallen, bijvoorbeeld in het noorden van Frankrijk en ook in Duitsland. Wat meer neerslag ook in de Alpen, maar dat is echt buiige neerslag. Die structuur geeft dat ook wel aan. En dat betekent ook dat als we naar de rivieren. Kijken en dan stroomopwaarts kijken waar de rivieren zeg maar ontstaan en niet heel veel neerslag gaat vallen. Met andere woorden, die stand, waterstand in de rivieren, die blijft waarschijnlijk ook echt wel aan de lage kant. Een deel van Nederland krijgt nauwelijks tot niet met neerslag te maken. En als we dan wat neerslag zien, en dat is dan vooral in het zuidoosten van het land en het oosten van het land, dan zijn dat misschien een paar buien die zoals gezegd donderdagavond en in de nacht van donderdag op vrijdag gaan vallen. Goed, temperaturen. Daar gaan we nu naar kijken. Voor ons eigen land, voor de regio Midden. En wat zien we dan? Dan zien we dat donderdag ook nog wel een redelijk warme dag is. Met temperaturen boven de 25 graden in het midden van het land. Maar daarna toch duidelijk die lagere temperaturen. En dan vanaf begin volgende week gaat die temperatuur duidelijk weer omhoog. En hier komen we dan toch echt wel weer uit op zomerse waarden. van zo'n 25 tot 28 graden. Sterker nog, dat gaat nog wel eventjes door. In het zuiden van het land zal. Het warmer zijn. Ik heb hier even de kans op zomerse dagen: 25 graden of hoger en 30 graden neergezet. En wat dan opvalt, is dat die donderdagmorgen in het zuiden toch echt nog wel tropische temperaturen gaat opleveren, maar dat we daarna of uh, zomerse temperaturen moet ik zeggen maar dat daarna de zomerse temperatuur waarschijnlijk een aantal dagen net niet gehaald gaat worden. Of misschien in kleine delen. Vanaf maandag heel duidelijk weer die zomerse waarden terug. En als we dan naar de tropische waarden kijken, nou op Donderdag, morgen, dan is die kans op tropische temperaturen ook nog wel vrij groot. En hier zien we dat dan ook weer een beetje terugkomen in de loop van volgende week. Kortom, echt wel zomers weer met flinke zonnige perioden. Ik kan u ook de neerslag laten zien voor regio Zuidoost. En dan zien we heel duidelijk op donderdag en vrijdag die buienkans. Maar zoals gezegd, het zijn buien. Dat is lokaal. Er kan best plaatselijk dan even veel neerslag vallen. Maar op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. En aan de droogte zal het niet echt veel doen. In de loop van volgende week neemt dan voorzichtig de buienkans wel weer toe. Maar dan zijn we eigenlijk al op donderdag aangekomen. Kortom. We kunnen vaststellen dat de zomer stevig in het zadel zit, dat we eigenlijk gewoon nog steeds heel veel zonnige dagen gaan krijgen. Prima weer voor de vakantievierder, maar dat de droogte ook blijft aanhouden. En die enkele bui die dan misschien op donderdag en vrijdag in het zuidoosten van het land valt, want elders blijft het ook droog, ja, die zal niet de droogte gaan verhelpen. Nog fijne dag.